Hallo en welkom bij Pauls Model Train Stuff. Vandaag en volgende week Drie Ludmilla's uh, Duitse banen uh, In ieder geval 1 Duitse baan 1 uh, Custom Rheleon En 1 Tsjechische Spoorwegen Als ik het goed heb uh, Deze heb ik eerder behandeld Ik wist niet wat voor merk dit was uh, Maar ik heb er nu een Pico bij En die ziet er hetzelfde uit Dus nu weet ik het helemaal zeker Het is een Pico zoals andere mensen al zeiden overigens Dit is een ROCO. Uh, deze ROCO is uh, nu nog analoog. Maar digitaal voorbereid. Uh, even kijken. Uh, hij rijdt. En als ik me niet vergis. Is aan één kant de verlichting niet goed. Maar op dit moment zie ik geen enkele verlichting. Dus dat uh, geeft de burger moed. Om deze open te maken. Uh, hier aan de onderkant zit een, een kapje over een stuk metaal. Maar als je daar je vingers langs krijgt, dan komt het kapje eraf. Oh, dat is vet van de olie. En als het goed is, komt er dan de kap zelf ook makkelijker af. Goed, een plakspul is dat. Het ging makkelijker toen ik geen last had van die olie. Zo. Nou. Even kijken. Zo. Hier zit de plug. Waar uh, de decoder kan, hier zit een mooie ruimte voor de decoder. En deze kant op is er geen verlichting. En deze kant op is er een heel klein beetje verlichting, kijk. Dus uh, Dit lampje is of kapot. Uh, of het maakt geen goed contact. En ik sluit geen van mij eruit. Ik heb het idee. Oh, lijkt dit ook een ander lampje te zijn. Ik weet niet helemaal wat dit voor lampje is. Er komt ook een draadje uit. Um. Ik heb hier helemaal geen losse draadjes liggen, met gewoon stroom erop. Nee. Het lampje doet niets meer. Ja, die is gewoon goed. Even een vervangende lamp vinden. Uh, ik ga daar een decoder in zetten, want ik wil er ook mee gaan rijden. Ja, eerst het lampje. Hier heb ik het uh, vervangende lampje. En ik zat nog even te kijken naar de binnenkant van deze kap. Uh, hier zitten dus een heleboel lichtgeleiders in. Zodat uh, de gloeilamp zowel de voorkant 3 punts als de achterkant 2 punts uh, verlicht. En dan, dan uh, kruislinks voor de andere kant op rijdend. Um, ik zal even kijken, uh, nou, het gloeilampje dat is gewoon erin klikken en uh, even kijken zit die goed. Uh, even proberen het daar goed in te doen. Maar het zou zo makkelijk moeten zijn als ze uh, inklikken en klaar. Als je hier nou led uh, van uh, zou willen maken. Dan uh, zo. Iets wat ik nu niet van plan ben, maar dan zou het. Uh... Oh. Kijk. Om dit het hier led van te maken, is het denk ik het handigst om deze diode te vervangen voor een weerstand en deze diode die hier ook onder zit te vervangen voor een weerstand. En de led dan precies daar op die plek te zetten. Um... Alleen, uh, je gezien die lichtgeleiders Dus naar de zijkant te gaan die led recht uitschijnt Krijg je denk ik Een lichtplek op je kap Aan de buitenkant Dus dat is niet uh, helemaal mooi Dus dan zou je beter kunnen kijken Of het mogelijk is om um, ja, Je weet wat rood en wat wit is Om dus twee leds tegen elkaar aan te zetten uh, En hier op te zetten Eentje die de ene kant op schijnt De andere die de andere kant op schijnt En dan zou je met wat Creatieve bedrading, zomaar gezegd, uh, die de coder ook nog kunnen programmeren dat hij de achterste verlichting uitschakelt. Terwijl hij de voorste aanhoudt. Uh, daar heb ik een keer een schema voor gezien, iets wat ik zeker nog wil gaan bouwen. Uh, deze locomotief is daar misschien wel een kandidaat voor, maar uh, niet uh, vandaag. Vandaag is het de brug eruit. Even kijken hoe de draden lopen. Uh, en anders gewoon een gok doen. Hij staat nu nog uh, op analoog. Maar ik weet dat deze decoders uh, ook analoog kunnen rijden. Kijk. Goed felle lamp. Die helaas wel wat minder wordt. Als de locomotief even rijdt. Dat komt ook omdat de transformator die ik gebruik niet heel veel vermogen levert. Die decoder die past hier zo mooi in. Uh, ik ga mijn rollenbanken even wisselen voor mijn digitale baan. Sterretje omzetten, meer is het ook niet. Uh, dat ik hem even kan programmeren en daarna dat ik hem even kan testen. Zo, Voor de oplettende kijker, ik heb mijn Lockpilot 4 gewisseld met een Lockpilot standaard. Uh, ik was net aan het testen met een 4, maar die wil ik bewaren voor een ander project. Uh, ik heb hem niet echt geprogrammeerd, ik heb even zijn adres gezet en uh, opgeslagen. Uh, wat mij opvalt is... Uh, nou, de verlichting is nu een heel stuk feller dan uh, met die transformator. Dat is echt het beperkte vermogen van die oude transformator. Maar als deze trein gaat rijden... Dan gaat het uh, licht wel uh, enigszins uh, knipperen. En uh, ik weet nog niet hoe storend dat zal zijn. Ik weet ook niet uh, of het beter zou zijn op mijn baan. Maar op mijn werkbank het valt het me wel heel erg op. Ik weet ook niet eens of dit op film goed te zien is. Uh, wat ik zou kunnen doen, uh, is een, uh, er zit hier al een kleine ontstorings. Uh, dat condensator in. Ik zou er dus nog eentje bij de vlichting hier tussen de vlichting ergens kunnen zetten zodat de stroompieken en dalen die blijkbaar door deze motor gegenereerd worden opgevangen worden en het, het lamp niet zo heel erg knippert. Maar daarvoor moet ik hem gewoon even zien rijden. Als ik, zie, als ik hem zie rijden, dan weet ik of ik het storend vind of niet. Maar tot op heden is dit. Uh... Hij rijdt prima, hij maakt wat, uh, wat geluid, zoals, uh, ja. hij moet denk ik een beetje gesmeerd worden, ik heb net wel de uiteindes alvast gesmeerd, maar uh, ik ga eerst uh, kijken hoe hij zich, uh, zich houdt als ik hem uh, op de baan zet. Tijdens het rijden zie ik uh, bijna geen geknipper van uh, lampen, wat ik wel zag op de werkbank. Ik zie het wel als hij over wissels heen rijdt. Uh, dat is uh, gewoon stroomonderbreking. Uh, er een paar vuile stukken baan. En er hangen een paar lichte lima waar ons achter, Dus uh, hij gaat zo ontsporen. In ieder geval bedankt voor het kijken. A like, subscribe en tot de volgende keer.